Welkom bij Mixed Reality, de kookshow waarin data niet alleen in de cloud zweeft, maar ook op ons bord belandt. Als je dus kijkt bijvoorbeeld naar lippen, hè, daar zien we natuurlijk echt online ook heel veel excessen van. Um, maar dan komen ze met een foto van Angelina Jolie met een prachtige boog erin, hè, met echt gewoon een mooie boog zoals we dat noemen. Ja, dat is onmogelijk. Kun je nou goed zien of, of iets wat je dus online ook ziet nep of echt is? Nou, dat ligt ook heel erg aan de vraag wat nep of echt is. We hebben...